Nou weet je wat we nu gaan doen? We gaan al zijn shit online zetten. Let's go. Dit is oud. Yo, leuk je kennen in deze nieuwe video. Ik ben Andreas en vandaag ben ik terug op Frust Games. Jongens, vandaag wordt Jos gebend live in Discord. Dus dat is best wel funny. Hij, uh, hij geeft best wel een funny reactie. Dus ik uh, gaan jullie daarvan genieten. Ook ga ik zo snel mogelijk mijn Pack-Release video maken. Maar daar heb ik wel even wat likes voor nodig. Want likes geven mij een enorme support. Dus like even zeker. abonneer als je het niet hebt gedaan. Want in het slecht geval moet je de-abonneren. En geniet van de video. Oh, jij lekker geen hard, jongen. Nee joh! Ja, hij zat hier vast. Hij zat, vast, zat vast, in vast in de toren van ik Oh, dacht dat jij werd geboeid of zo. Hey, hey, ja, het bleek er ook. Oké, okay, kom op zuidwesten iedereen. Zuidwest. Niet fighten nog. Ah, Dit is gewoon zo'n faction die is ingehuurd door een andere faction om gewoon te stoppen. Ingehuurd. Mm -hmm. Nou, die krijgen waarschijnlijk gewoon één kotkie of zo. Hoe serieus is deze server? Heel serieus. Competitive Competitive friendly we environment. Weer een faction die. Ja, ik ja. kom het deze, gewoon deze even. Ja, het zijn er nee, best. Push door, push door. Push door, door. De op deze manier rijd ik ook iets meer over. Oh, ik lag. Oh, ik lag. Oh, ik lag. is. ik Michel, niet Frusky offline halen. Ja, doe even. Ik, nee, doe even. Nee, doe even. Doe <laughs> even. <laughs> <laughs> Youtuber. Frusky kan je nog alweer? Ik heb 58. Waar uh... <laughs> komen jullie opeens vandaag, Harry What the fuck? We many witnesses? Iedereen oh, is hier, denk ik. Oké, okay, jongens. Eerste mensen pearl ik perrol er nu naartoe. Jongens, recht op de kold. Ik ben erop. Er oh, ik ben er Oké, okay, ik heb er eentje af. Oké, okay, degene staat hier in Noordwesthoek. Noordwesthoek, jongens. Oh, dat is okay. Vol dat Ik zie je. Volop Noordwest. Het veel mis. Blijf boven 7 HP, gewoon cappen. Ja, snack and all. zeggen ook. Oké, iedereen Noordwest uh, rennen. Noordwest. Schiet op, schiet op. Pas op, pas op. Chase door, pas op. Oké, fight ze, fight ze. Ik wil het hier weghouden. Dus, uh, jullie kunnen hier nog winnen. Er zitten er twee uh, op mij. Hier, ik. Pluutje. oké, oké, oké. Oké, iedereen. Uh, oh, er komt een andere faction bij. Oké. Okay. Ingehuurd. Ingehuurd. Iedereen naar de kot. Naar de kot. Iedereen naar de kot. Oh, WTF? Er zit helemaal wat stuk wat dorp, hier los. Hé, hey, luister naar de kans, luister naar de kans. Luister <groeien> naar de kans, jongens. gewoon dan. Dit zijn echt geen push erin. Push erin. Push erin. Ja. De, dit zijn echt geen algeman. Ja. Nee, daarom. Ja, het moet nee. peulen. Die purlen. Het zijn echt tien mensen. Nou, oh, iemand neen. is derde. Nou, ja, ik kom mee. Ja. ja. Kom maar weg, kom maar weg. Stel, nu komen, nu komen, ik ben heel dichtbij. Jongens, hits weg. Ben eruit, ben eruit. Ik ben nog wel bro. ik ga weg hier. Oké jongens, ga allemaal voor zout, ee, want guys. die kant is te gevaarlijk. Je wordt eraf gehit en je bent uh, neer. Ja, ik ben Iedereen is zout, wel. iedereen is zout. Ik moet even chuggen, drie oh, man oh, op ben nee, Ik ben uh, safe. Ik uh, ben ik ben Zout, safe. jongens. Top. Oh, mijn invis. Oh. Ik moet door chuggen. Moet even ik moet door chuggen. Ik wacht show. op jullie, ik wacht op jullie. Oh, wat? I.P. bent jury dox. Dox, ik Jongens, ik heb iemand aan Een hele faction zit op mij. What the fuck? Hey, iemand tel hem. Benen Wat voor? Ik ben er. Wat de fuck? Wat heb je geprod? kant op, Ja, ja, ja. West, west, west! Kijk, okay, okay. kijk kuiten, kuiten, kuiten, Oké, okay, Jost is gepro. Uh, Hoe ben jij ge. Ik ben Toxing you... <laughs> <laughs> Fusky Games players. <laughs> oh, dat dat, dat duurde lang. Die heb je gelak, die heb je gelekt. Ik in de chat first ban. Van IU. Wie wordt er nog jongens naar exit, broils naar exit. Ik wacht bij exit op jullie. Ik ben terug. Wacht, is jullie ook snel gedaan? Ik ben. Ik ben. Ik ben. Ik, ben ik ben. Oh. Fantastisch. hè. Ik ben <laughs> terug. Ik ben okay. terug. Nou, kan Ben jij, gaan toch meedoen? <laughs> Oké, okay, Ermi, me, ik bro. Wat de fuck? Ik heb wel Joost, Joost, even serieus. Wie heb je geliekt, gast? Uh, nou, ik heb helemaal niemand geliekt, dat is waar. Nou, nu kun je vroeger ook gaan. Fantastisch, gast. Hoe dan? Maar wie dan? Oh, waarschijnlijk rimbal. <laughs> nou weet je wat we nu gaan doen? We gaan al zijn shit online zetten. Let's go. <laughs> <laughs> <laughs> Nummer van ouders, uh, adres, <laughs> telefoonnummer van <laughs> hemzelf, foto's, bedrijven, alles. <laughs> komt allemaal online, jongens. Let's go. <laughs> ik dus ga gewoon een document. Ik ga gewoon documenten naar uh, elke frusje spelen. Yo, ik gooi, maar, voelt, ik gooi ik een gooi fucking. Een je, heb je ook ja, ik heb een volnaam jongen. Ik heb alles. Ja, boeit mij het dat het misschien komt. Ik ben ja, nou dus toch een fucking Black Island. I don't care. Wat is het Ik wil Oscar bellen. Hé, mag ik, mag ik? Hé Ga lekker mensen invite. worden door mensen met je of ofzo. Ben ik mad? Ik ben helemaal niet mad ook Ik vind het juist grappig. Ik zat erop te wachten. Ik zat letterlijk al twee weken te wachten totdat ik gefucking banned zou gaan worden. Het zal betekent dat, dat ik goed was. Geband. Haha, eindelijk. Durst, stop en down. Funky, it worst. Ik vind het echt fantastisch dit. Nee, dat wordt ik waarschijnlijk. zijn. Hé maar je mag niet. Nou, kan ik wel de beten, boys. Let's go. Hopelijk hebben jullie genoten van deze video. Ik vond het heel grappig hoe dat Jos om is gegaan met hoe dat hij gebend is. Ik zou niet zo om omgegaan zijn, maar. Joost is, is, is anders. Dus ja, ik vind het heel grappig hoe dat hij ermee om is gegaan. Voor de rest uh, zijn we eigenlijk allemaal dood gegaan op kot. Dus dat was uh, ook wel grappig. Dus zie je hier een clip hoe dat ik lekker dood ga. Best wel grappig hoe dat Joost ermee om is gegaan. En ik hoop dat hij verder andere dingen gaat doen. Ik heb geen idee wat hij nu gaat doen. We zien het wel. Jongens, hopelijk hoop ik heb je genoten van deze video. Laat zeker van like achter. Abonneer als je het niet hebt gedaan. Want slechts vooral moet je deel abonneren. En dan zie ik jullie de volgende keer terug. Doei.